Zo Pieter, we zijn uh, op code rood. Bij de actie, uh, hoe gaat het? Goed, het is. Ja, het ziet er goed uit. Het is zwart en modderig en ik ben met de rolstoel. Dus dat is heel niet prachtig. Praktisch. Maar het leuke is met de groep kom je gewoon erdoor. Ja, want iedereen uh, helpt je. Hoe ben je de sloot overgekomen? Hoe is de sloot over? Uh, uh, de, de kleine sloot. Uh, was... waar mensen gewoon aan het doorgeven en het kleine en het balkje over met iemand voor me en iemand achter me en daarna de moeilijke stukken terrein gewoon geduwd worden met de rolstoel en getrokken worden en, ja, en je bent flink vies geworden neem ik aan ja ik had het ongeluk dat de sproeiwagen net mijn kant op sproeide toen degene achter me weg proberen te lopen en mij in de sproei zetten. Oh oké, okay. <laughs> dus lekker. Ben één... ja. Ik ben nu iets schoner dan ik was. We zijn verbaasd dat er eigenlijk geen mensen tegenkomen en dat de politie eigenlijk niks doet. En dat de bewaking niks doet. Dus één keer een uh, giertank uh, met water uh, over ons heen gesproeid. Die is een paar keer langs gereden. En nu zijn we op een uh, grote installatie geklommen. En maar met de wind beweegt hij een beetje, dus, um, ja, sterk, maar er, zijn, er ja. zijn nog drie andere groepen die ook op andere toren ja. staan. Ja. Wat uh, verwacht je van de rest van de dag? Um, ik uh, blijf niet lang, ik ga terug zodra er een, uh, een groep teruggaat, want uh, dit, is, dit vreet energie gewoon alle indrukken, het fysieke, ja. nat worden, het koud worden. Ja. Nou, uh, goeiedag nog. Bedankt uh, voor het interview weer en uh, nou ja, zet hem op. Hopelijk uh, kan je er wat mee. Ja. Ah, nee.